Elke week een andere job, 40 weken lang. Het is niet evident, maar de Roadies hebben het gedaan. Op initiatief van Klasse en Max gingen Hanna en Brecht, die net afgestudeerd zijn, de uitdaging aan. Nu blikken ze terug op hun ervaringen. Ja, ik vond dat gewoon een superzot ervaring. Eigenlijk echt een unieke ervaring. Ik heb elke week van een andere job geproefd en ik heb zoveel geleerd van het jaar en oh, dat pakken ze mij gewoon nooit meer af. Na 40 weken hebben Hanne en Brecht al een beter idee welke job ze willen uitoefenen. Ik heb een week tuinarchitect, tuinaarnemer geweest en ja, ik vond dat gewoon de max om zo ten eerste buiten te werken, met mijn handen te werken, maar ook zo dat stapje meer, zo dat nadenken over, allez, over die tuin, van waar zetten we welk plantje en die coach ook, die vertelde met zoveel passie daarover en ik had zoiets van, dat wil ik wel leren. Ik ga nooit ingenieur worden, die ervaring was heel uh, moeilijk en, en hard, dus ik, dat, ga echt, dat ga nooit mijn job worden. Eigenlijk ieder jongere zou gewoon ook een job moeten proeven en, en dat is zoiets wat dat moet staan dus De jongeren moeten geïnteresseerd raken om jobs te testen. Dat is wat dat wij willen meegeven, maar ook werkgevers moeten in het bedrijf openstaan. Ik vind dat een heel goed idee omdat wij dat zelf ook in de brief naar de leerlingen hebben gestuurd van alsjeblieft probeer dat eens en misschien is dat wel een heel ander gevoel dat je daarvan krijgt dan als je zoiets leest op papier en je denkt oh, dat is mijn dronejob, dat dat misschien anders kan zijn als je dat echt geprobeerd hebt. Dus het is heel belangrijk om dat eens te gaan proberen. Maar 40 dat hoeft daarom niet, dat is een beetje overdreven.